Het is fantastisch om verkozen te zijn tot D66-lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. In 2017 zei ik ja tegen de politiek. Sinds ik mag stemmen, ben ik D66'er. Vanwege ons wereldbeeld, onze ideeën en onze houding. Omdat ik nog meer dan toen vindt dat we nodig zijn om sterker uit de crisis te komen, inclusiever en verdraagzamer te worden en met een open blik naar Europa en de wereld te kijken. Het zijn onzekere tijden, allemaal zoeken wij naar houvast, naar een gezamenlijke basis. Al heb ik niet alle antwoorden, één ding weet ik zeker, in deze crisis moet het roer om. Voor mij is politiek durven kiezen, overtuigen, niet schreeuwen, maar luisteren, niet volgen, maar leiden. Ik heb me ingezet voor vrede, veiligheid en menselijke waardigheid. Thuis in Nederland sta ik met onze partij pal voor een land waarin we allemaal vrij zijn, maar niemand laten vallen. Daarom zijn wij nodig. Ik ben Sigrid Kaag en ik vraag uw vertrouwen als lijsttrekker van D66.